Oh, mm -hmm. Zo, en voor je het weet is het alweer avond. Um, ik heb vandaag eigenlijk de hele dag bij een examen behalve. Um, hoe heet het? De dingen die je hebt gezien, dus ik heb ontbeten. Plus, ik heb een paar, dagen, een paar weken niet gefilmd. Uh, omdat ik daar gewoon geen enkele motivatie voor had. Doordat ik mijn b-examen niet gehaald had. Dus, um, dat valt ook nog uit. Um, en ik ben op vakantie geweest. Maar daar heb ik wel wat van gefilmd. Het is een beetje gek, gek iets voor jullie uh, vanaf deze week ergens. Of toch er is het vanaf week 6. Voor jullie week 6 voor mij is het week 12 al, dus het is voor mij even nadenken. Hm? Ik zou jullie nog wel vertellen welke datum het is, want dat zeg ik altijd, op begin van video. Dus vandaag, woensdag 9 november. Dat betekent dat ik iets van uh, een maand of... Zo, wat heb ik hier? Oh, dat zijn wallen. Oh, wow. heftige wallen. Dit is gewoon een wal en dit. Oh, echt heftig. Ik dan. Oh, die molly. Alsof ik geslagen ben. Door de slaap. <lacht> um, dus ja, dat.